Omdat wij bij Mobile Vikings weten dat je veel liever naar je favoriete filmpjes kijkt dan naar reclame, hebben we de twee gecombineerd. Je favoriete filmpje en mijn filmpje. Voilà, smart hè. Maar weet je wat echt smart is? Bij Mobile Vikings surf je en belt je tot 25% goedkoper. Engelkoor. hoor. Mobile Vikings, keep your smartphone smart.